Dag dames en heren en leuk dat u kijkt naar de 30-daagse weersverwachting. We kijken tot diep in december, tot zelfs richting de kerstdagen. En We beginnen de decembermaand met een winterse luchtdrukverdeling. Er ligt een krachtig hoogdrukgebied boven Rusland. Dat drukgebied is inmiddels wat naar het westen opgeschoven heeft ook grote delen van Scandinavië onder zijn hoede. En aan de zuidzijde van het hoge drukgebied waait een oostenwind... en daarmee wordt vrij koude lucht aangevoerd. De lijnen van gelijke luchtdruk in onze omgeving... die liggen toch wel redelijk dicht op elkaar. Dat betekent dat de oostelijke wind goed weet door te waaien. De gevoelstemperatuur geeft echt aan dat het winter is. De temperaturen die we aflezen vanaf de thermometer... liggen over het algemeen de komende dagen nog wel iets boven het vriespunt. Nou, verder is het ook wel opvallend als we in detail kijken... We zien af en toe wat neerslaggebiedjes in onze omgeving. Dat zijn koude putjes, belletjes met koude lucht op grote hoogte. En die zorgen ervoor dat er af en toe wat neerslaggebieden tot ontwikkeling komen. En af en toe is de lucht koud genoeg om bijvoorbeeld boven Duitsland en België wat sneeuw op te leveren, zoals deze vrijdagmiddag het geval was. De hoogste toppen van de Ardennes zijn inmiddels wit gekleurd. Daar ziet het er echt wel een stukje winterser uit dan bij ons in ons land. Want sneeuw is er eigenlijk nog niet echt gevallen. Alhoewel, het is niet ondenkbaar dat er ook bij ons op korte termijn af en toe eens een vlokje sneeuw naar beneden dwarrelt. Nou, verder, lage drukgebieden zijn nauwelijks te vinden op de weerkaart. Op korte termijn verandert te weinig. Dat hoge drukgebied blijft, heer en meester. Maar in de loop van volgende week dan zien we wel wat veranderen. Er komt een lage drukgebied vanaf de Pool afzakken richting Scandinavië. Dat hoge drukgebied wordt als het ware in tweeën gesplitst. Vanuit het zuiden proberen ook lage drukgebieden op te dringen. En zo komen wij in Nederland precies op de grens tussen een uitbraak van koude lucht uit het noorden en opdringende warme lucht vanuit het zuiden. De neerslagkansen nemen toe, want op de scheiding tussen twee luchtsoorten, daar zit het actieve weer. Dus in de loop van volgende week kunnen we toch af en toe wel weer wat regen verwachten, maar misschien ook wel wat winterse neerslag, want die koude lucht is natuurlijk heel dichtbij. Het hoge drukgebied splitst zich in twee en er komt een belangrijk hoge drukgebied te liggen tussen IJsland en Groenland. Aan de oostflank dus hele koude lucht vanaf de pool die ook zich weet uit te spreiden tot over de Britse eilanden. Ja, en wie weet uiteindelijk toch ook over onze omgeving. Die lage drukgebieden leveren dus af en toe misschien wel een winterse verrassing op in de vorm van wat winterse neerslag. Nou, deze luchtdrukverdeling zien we ook terug op de weerkaart voor volgende week, 5 tot en met 12 december. We zien namelijk dat het hoogdrukgebied, wat in eerste instantie één groot massief hoogdrukgebied is, in de loop van de week in tweeën wordt gesplitst. Boven Siberië blijft de luchtdruk hoog, maar er komt dus ook meer hoogdrukinvloeden in de buurt van Groenland en IJsland, met daardoor dus de afstroom van koude lucht richting Noordwest-Europa. Lage drukgebieden, Normaal literaan zet in dit deel van Europa hebben een veel zuidelijkere koers richting de Azoren, Spaans, uh, Spanje, Portugal. Daar is het wisselvallig, daar valt veel meer regen dan gebruikelijk, dat zien we zo terug in het kaartje. En aan de voorzijde van die lage drukgebieden weet warme lucht zich vooral uit te spreiden over de Balkan. Noord-Europa is koud, Rusland is koud en wij delen ook enigszins mee in die kou zonder dat het direct echt volop winters gaat worden de komende dagen. Goed, de afwijkingen in Midden-Zweden zijn overigens wel voldoende om daar af en toe minimumtemperaturen van 10 tot 15 graden onder nul mogelijk te maken. Ja, wat neerslag betreft, ik zei het al, Portugal en Spanje kunnen zich opmaken voor een nattere periode. Ten zuiden van de Alpen valt ook veel meer neerslag. Die warme lucht die af en toe omhoog komt zal aan de zuidzijde van de Alpen ook af en toe echt wel flink wat neerslag opleveren. Hogerop ook sneeuw. Aan de noordzijde van de Alpen Daar is het in onze omgeving duidelijk droger, zeker het eerste deel van de week. En opvallend, de Noorse Westkust, normaal met westenwinden, dan krijg je daar stuwingsregens tegen de hoge bergen daaraan. Maar nu met een oostenwind ja, heb je dat niet en is het er uitzonderlijk droog voor de tijd van het jaar. Kijken we dan naar de pluim, dan zien we de neerslagkansen na het weekend bij ons duidelijk toenemen. Het is niet super wisselvallig, maar als er wat valt, dan moeten we er zeker rekening mee houden dat het ook winterse neerslag is. Want als we naar de pluimgrafiek kijken, dan zien we dat we toch wel een licht winterse pluim hebben. Met op de lange termijn wel een grote onzekerheid, hoor. dat moet ik er wel bij zeggen. Er zijn ook zeker wel oplossingen die gewoon voor vrij zacht weer gaan. Maar als je alles op een hoop gooit, al die 50 berekeningen, dan neigt het toch wat meer naar een wat koudere trend. En we zien in de loop van volgende week... Dan zitten er, er echt wel een paar koude oplossingen tussen, met misschien wel matige vorst in de nacht. Hangt allemaal van details af, natuurlijk. Op de korte termijn is de spreiding wat minder groot. De nacht naar zondag lijkt koud te verlopen. Begin volgende week gaan in ieder geval die temperaturen kortstondig een klein beetje omhoog. En dat komt natuurlijk door die invloed van die depressies. Kijken we dan wat verder vooruit. De periode 12 tot 19 december, dan zien we in grote lijnen nog steeds hetzelfde. Lage drukgebieden op de oceaan hebben een vrij zuidelijkere koers. Alhoewel, als je het verschil be moet benoemen met de week ervoor, dan zie je dat die lage drukgebieden net wat noordelijker worden berekend. Maar nog steeds dat enorme hoge drukgebied in de buurt van Groenland, met afstroom van koude lucht aan de oostflank. En die lucht die komt zo'n beetje in onze omgeving op uh, de zachtere lucht. Dus dat zal nog wel wisselvallig weer opleveren. Nog steeds veel meer neerslag dan gebruikelijk ten zuiden van ons. Bij de oost- of noordelijke winden op de Noordzee boven het relatief warme water. Ook gemakkelijk buien die tot ontwikkeling komen. Soms winterse buien. En nog steeds de afwijking in temperatuur duidelijk in de min ten noorden van ons. Flinke diepvrieskou aanwezig. Wat zich ook af en toe weet uit te spreiden tot over onze omgeving. Kijken we dan nog verder vooruit richting de kerstdagen. Ja, de signalen worden natuurlijk minder, maar het signaal wat we zien is nog steeds lage druk met de neiging wat meer ten zuiden van ons. En nog steeds dat hoge drukgebied in de buurt van IJsland en Groenland. En dus is Noord-Europa nog steeds te koud, Zuid-Europa nog steeds te warm. Bij ons geen signaal als je al die berekeningen op een hoop gooit, maar... De conclusie die je wel kunt maken is dat Noord-Europa toch redelijk gevuld is met koude lucht. Er is niet veel voor nodig om dat ook af en toe over onze omgeving te laten uitstromen. Maar goed, het hangt van details af. Een ander belangrijk detail voor winterweer is de polwervel. We, hoorden, we horen het vaak voorbij komen in de wintermaanden. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Op dit moment speelt dat nog geen rol. Zonder deze grafiek helemaal in detail uit te leggen... Wat we ervoor nodig hebben om de polwervel als uh, ja, initiator van winterweer te laten fungeren, is dat deze lijnen naar de nul of zelfs lager gaan. Daar nou, is op dit moment absoluut geen sprake van. Die polwervel, die is lekker actief. De dalingen die we af en toe zien, dat heeft er vooral mee te maken dat dat Siberisch hoogdrukgebied af en toe toch wel wat invloed heeft in de hogere luchtlagen. Maar winterweer, dat moeten we voorlopig hebben van de huidige luchtdrukverdeling met een zwaartepunt van het hoge drukgebied in de loop van volgende week richting IJsland en Groenland. Wat mij betreft, tot de volgende keer. Volgende week komen we weer met updates van de 30-daagse weersverwachting.